de boekpresentatie van Boukje, um, dat fotografeer je toch niet? Zo heet het boek. U heeft ervoor gekozen om wel te laten fotograferen. Wat heeft Boukje voor u gefotografeerd? Nou, Boukje heeft uh, voor mij het plaatsen van het uh, grafmonument van uh, onze zoon uh, gefotografeerd. En ik uh, ben op die manier ook met haar in contact gekomen, omdat de kunstenaar die uh, het grafmonument heeft gemaakt contact heeft met Bouwkje, dus ze we werken ook samen. En Bouwkje heeft mij toen benaderd van, mag ik komen fotograferen en mag ik een stagiair meenemen? En zo hebben we elkaar leren kennen. En u heeft nu dus foto's van dat moment. Ja, ja. En kunt u achteraf zeggen dat dat, dat een goed idee is ja, geweest? Nou, sterker nog, ik heb er spijt van dat ik niet bij het afscheid van onze zoon toen heb gekozen voor een fotograaf. We hebben toen wel gefilmd. Maar we hebben geen foto's uh, uh, toen, ja, daarvoor gekozen en ja, daar heb ik echt wel spijt van. Dus ik vond het heel mooi dat we bij het plaatsen van het uh, grafmonument uh, ja, wel foto's uh, uh, hebben. Ja. Mag ik u vragen waar uw zoon aan is overleden? Hij heeft een, uh, een ongeluk gehad uh, op de motor op het circuit. Hij deed aan uh, motorracen en uh, hij uh, is uh, ja, op een of andere manier uh, uit de bocht gevlogen heeft de motor op zijn uh, hoofd gehad. En uh, vervolgens uh, tien dagen uh, ja, in slaap gehouden. En uiteindelijk bleek dat zijn hersenstam uh, is beschadigd. En is hij daaraan uh, overleden. Ja, Hij was 19 jaar. En dat is nu, uh, komende zomer, vier jaar geleden. Ja. Ik had het er met boukje over vandaag: dat mensen heel makkelijk foto's laten maken bij een trouwerij, bij feestelijkheden. En dan, dan hoort dat er heel erg bij. En dat ja. mensen bij een afscheid. Um, ...misschien ook niet herinnerd willen worden aan zo'n zware periode. Is dat iets waarvan u nu uw foto's van Boukje heeft, denkt dat zou iedereen eigenlijk juist wel moeten doen? Ja, absoluut. Ik denk wel dat je moet doen wat bij je past. Uh, of film, of foto's, of allebei. Maar het, uh, is, ook al maak je zo'n dag wel bewust mee, uh, toch is het mooi om terug te kijken. Want je ziet bepaalde uh, foto's. Uh, waar je op dat moment van dat soort uh, ja, bewegingen of, of uitingen van troost, uh, die je dan niet meekrijgt en later terugkijkt en dat je daar echt heel veel aan hebt. En het is, ja, tenminste, ik vond het zelf ook fijn om beelden terug te kijken. Want uh, naast dat je aan het rouwen bent, wil je toch vooral in het begin uh, het vasthouden. En, uh, want dan lijkt het net alsof de, of de dierbare die uh, van je is overleden, of die er toch nog een beetje is. En zo'n dag wordt vaak ook wel door mensen als heel uh, warm ervaren en, en, en vrienden en familie om je heen. En uh, dan is het ook mooi om dat uh, terug te kijken. En ik weet niet of uh, uh, Bouwkje het heeft verteld, maar ik heb uh, naar aanleiding van uh, onder andere het overlijden van mijn zoon... Heb ik een glossy uh, uitgebracht uh, uh, anderhalf jaar geleden over alles rondom het overlijden. Daar heeft Bouwkje ook voor gefotografeerd. En um, juist uh, om mensen er bewust van te maken van wat is er allemaal mogelijk. En nou ja, wat je zelf aangeeft is dat fotografie uh, iets is wat nog een beetje in de taboesfeer uh, hangt. Als het gaat om uh, afscheid nemen. Uh, terwijl dat echt niet nodig is. Nee, weet je, afscheid nemen hoort net zo bij het leven als geboorte en, en trouwen en, en uiteindelijk nemen we afscheid. Ja.